Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag 25 augustus. En vandaag is het een hele leuke dag, want Larissa en ik gaan onze tweede summer goal nu echt officieel in de vervulling laten gaan. Als je het je nog kan herinneren, wilden wij namelijk zwart ijs met een zwart hoortje. Die was echt super instagram Instagramable, het was echt een hype op Instagram, zeg maar. Mm -hmm. En toen gingen we dus naar uh, Roberto, de ijssalon in Utrecht. En die had eigenlijk alleen zwarte ijs. Uh, Oké, okay. hopelijk nog het zwarte hoornje. Als ze het niet hebben, ben ik alweer teleurgesteld. Maar ik ben al blij dat ze dit hebben. Nou, dat zagen wij een beetje door de vingers. Maar we kregen kort daarna een mailtje van een medewerker van de salon. En uh, ja. Die zei, hij kan voor jullie wel een zwarte maken als jullie dat willen. Dat wilde wij wel. Ja, superleuk dat, dat, uh, dat we die mogelijkheid niet krijgen. Dus nu kunnen we onze summer goal nummer 2 echt gewoon voor de volle 120% gaan afwinken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. Ik ook, ja. Dus uh, we gaan uh, nu even op de fiets stappen. En dan gaan we het ijsje proeven. En dan uh, kunnen we hem echt officieel met een hele dikke vette V afvinken. Ik heb er heel veel zin in. En ik vind het echt super lief dat ze dat überhaupt heeft gevraagd aan Roberto zelf. En uh, gewoon erover na heeft gedacht om dit dan weer aan ons te vragen of we dat wilden. En, ja. ja, gewoon überhaupt. Het is echt super tof. We zijn er! En het is weer echt fantastisch lekker weer. We zweten ons helemaal kapot. Dus we zijn echt zo aan dat ijsje. En we zien ook nog eens dat het echt super druk is. Maar ik geef iedereen groot gelijk. Het is perfect weer van een ijsje. We staan nu achter de kassa. We zijn eigen. Ik gewoon in de keuken waar de magic happens. Yes, dus mogen even meekijken. Ik ben het heel erg leuk. Wow. Oeh, het ziet er vet lekker uit. Kijk, zetten wij eventjes in de shopblazer. Er zijn ze hoor. We zien nu de zwarte hoortjes en hij gaat nu laten zien hoe hij die, die maakt. Deze, Deze is super cool. Deze is natuurlijk uh, de mengsel. Wij hebben natuurlijk een zwart gemaakt mm -hmm. met onze uh, broeder. Nou, die heeft een plaat nodig. Even drukken, duurt 1 minuutje, hmm. kijk net naar deze, dan draai je hier, oh kijk okay. eens, dan moet het afkoelen, ja het is een beauty, je ziet hem ook bijna niet hè, dat nee, want gewoon... hij net zo zwart is als het, uh, het ijzer, he? ja daar is hij, wow. dankjewel, <laughs> dat is toch super vet. Dit is hem jongens. Zwart hoornjes, zwart ijs. Ultimate goals. We hebben ons zwarte ijsje even in een snel vriezer, of een vriezer gezet. Zodat hij extra koud wordt, zodat ze goed kunnen shooten. En in de tussentijd hebben we een ijsje ontproken. Het is ui-appel. Cheers. Ik heb hem Ik vind hem eigenlijk best wel lekker. Ja. Ik proef niet heel erg de uien. Nee, die is heel stil. Deze is water nummer 4. Mijn borst. Laatste Oeh, die vind je heel lekker. Oh wat, nu voel je een heel klein, een heel klein beetje je op de Echt super ja. lekker. Wat een interessante smaak, hè? Ik vond het wel lekker, ja. Heel erg lekker. Nou jongens, hier liggen ze. We hebben ze meegenomen heel eventjes in een doos. Dan gaan we straks uitgebreid Instagram-foto's maken. Nog een keer, want nu is het echt officieel. En uh, ik wil nog heel eventjes, Carlina, heel erg bedanken voor contact opnemen met ons en dat we dus het zwarte hoornje er nu ook bij hebben, super vet. Ja echt, en uiteraard, uiteraard Roberta, want we hebben het allemaal leuke informatie en verhalen gehoord en het was gewoon zo ontzettend gezellig dat, dat we gewoon allemaal informatie en uh, een soort van mini rondleiding hebben gehad. Ja dat vond ik en, ook heel leuk. Heel gezellig. Dus super er is, leuk. nu is het officieel, high five. We hebben een zwart ijsje met een zwart hoornje. Kijken, waar is die? Ik heb dat knetterhard zwart ijs op mijn witte nieuwe schoenen laten vallen. Dat is wat er gebeurd is. Nou, op onze eerste Summer Goals nummer 2 video over het zwarte ijs... ...werden er een hele hoop vragen gesteld. En die willen we nu eventjes gaan beantwoorden. Vraag nummer 1 was bijvoorbeeld... ...waarom heb je niet gewoon zwart ijs gehaald in een sushi restaurant? Want dan heb je altijd sesam ijs als stoetje. Ja. ja, nou het antwoord daarop is... ...het is niet echt compleet zwart ijs. Het is wat meer grijzig. En het komt meestal van die ja, gewoon simpele bakjes. Wat niet zo heel erg instagrammable ja, er zit dus is. Er is dus geen zwart hoornje bij. En. Ik vind eerlijk gezegd sesam -ijs niet zo lekker. Dus nee. dat was in ieder geval niet het idee die we erbij hadden. En die hebben we ook echt al gegeten. Maar we zagen het gewoon niet echt als zwart ijs. Vraag nummer twee is. Welke smaak heeft het ijs? En heel veel van jullie zeiden van. Huh, dat moet toch waarschijnlijk wel drop zijn. Ja, of, of het moet sesam -ijs zijn. Dat zeiden ze ook. Maar goed, het was dus kokos smaak. Ja. Want uh, de zwarte kleur die komt van verkoolde kokos snippers. En er zit ook nog kokosmelk doorheen. Dus we hadden het wel goed met het idee dat het een beetje naar kokos smaakte. Ja, inderdaad. Vraag nummer drie is, hebben jullie uiteindelijk nog een tweede ijsje gehaald? En hebben jullie dat ijsje ook helemaal opgegeten? Het antwoord is ja. We zijn ja. heel erg anti-food waste, dus die ene is helemaal opgegaan. En we zijn daarna nog een keertje naar binnen gegaan voor nog een ijsje. Ja, ook al zie je bij ons gewoon uh, foto's van eten voorbij komen op Instagram of waar dan ook. We eten het altijd gewoon op, want we vinden het altijd gewoon heel erg lekker. En ik kan je even vertellen, we hebben echt vandaag heel veel ijs gegeten. We hebben niet eens alles geïnst, Of um, we hebben niet eens alles gefilmd, maar ik denk dat we misschien wel ieder vandaag zes, zes bolletjes bollen? ijs op hebben dus, ja want wow. we hadden alle ijsjes die voor op de foto waren die hebben opgegeten te kregen we toen we aan het wachten waren op de snelvriezer kregen we nog een ijsje ja echt uh, heel we hebben echt een ijs echt verwend. ja super lekker nou ik denk dat dit echt een perfect uh, perfecte start is van een endless weekend en ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien dat we nu ons summer goal echt volledig hebben kunnen Afvinken En dat jullie deze zwarte hoortjes en het zwarte ijs ook super tof vonden om te zien. Ja, en ik hoop dat jullie onze foto op Instagram ook heel erg leuk vinden ervan. Vergeet hem zeker niet te liken. <laughs> en te delen als je dat wilt. Wat we nog wel even willen zeggen is dat Roberto deze horntjes speciaal voor ons heeft gemaakt. Ze zijn dus niet verkrijgbaar. Dus dat spijt me heel erg. Maar uh, als je naar Roberto gaat, kun je waarschijnlijk wel het zwarte ijs scoren. Maar niet het hoortje. Die was echt speciaal voor ons. Dus dat voelt ook wel... Extra speciaal. We willen sowieso ook nog een hele dikke vette shout-out geven aan de Roberto. Heel erg bedankt dat we vandaag bij je langs mochten komen. En uh, ja, kom je wel eens in Utrecht. Ga zeker even langs deze ijssalon. Want dat is denk ik wel de lekkerste van Utrecht. Ja. We zullen even alle, alle details in de beschrijving zetten. en Dan kan je ze ook uh, komen opzoeken. Dus super bedankt voor het kijken naar deze video. Geef hem vooral weer een duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. En dan zie je we heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.